Hallo, we gaan aan de slag met het maken van een trello-bord. Nou, hier zie je mijn borden. Bovenaan staan borden met een ster. En uh, hier zijn mijn persoonlijke borden. En hier zijn mijn borden van het team. Het voordeel is, als je werkt in een team, is dat alle borden die je maakt in dat team meteen gedeeld worden. Dus hier zie je de leden in mijn team. Nou, dat is Karen en ik. Dus alle borden die ik hier maak, kunnen, wij, uh, kunnen we samen eigenlijk zien. Nou, we gaan even een nieuw bord aanmaken. Hier zie je bord aanmaken, team aanmaken of bedrijfsteam aanmaken. Maar dat is voor een betaalde versie en dit kan wel. Dus hier kun je team aanmaken, geef het een naam en uiteindelijk kun je ook teamleden toevoegen. Maar laat ik even aan de slag gaan met een bord. Nou, stel dat je een bord wil maken over mediawijsheid, omdat je een project gaat starten op school... Uh, voor leerlingen een dag mediawijsheid te organiseren, dan maak je eerst een bord aan. Het bord is nu privé zoals je ziet en je kunt het ook openbaar maken of toebedelen uh, aan een team. Um, nou, hoe nu verder? Uh, ik kijk altijd even naar een andere achtergrond. Ik vind, uh, je kunt natuurlijk een foto pakken. Nou, dat duurt eventjes om te downloaden, zie ik. En stel dat je zegt, oké, okay, ik pak deze als achtergrond. Nou, prachtig. En nu, hoe, hoe gaan we verder? Nou ga je starten met het maken van een lijst. En stel dat je eerst wat bronnen wil verzamelen. Bronnen, jij wijsheid. En dan zeg je bewaar. Dit zijn acties vooraf het project. Bewaar. Acties. Tijdens het project bewaar en acties na het project bewaar en dan bewaar. Nou, dus hier heb je een mooie indeling. Je kunt je bronnen verzamelen, je kunt alle acties verzamelen. En hier ook mensen aan toevoegen tijdens het project na het project. Nou, de bronnen, hoe werkt dat dan? Stel dat je bron hebt van kennisnet... Zou ik zeggen: Oké, okay, voeg toe een kaart. Uh, Mediawijzer.net. Voeg toe. Um, stel dat je naar YouTube gaat: Mediawijsheid. Uh, media. -wijsheid, media Wat is mediawijsheid? De gazet, de tv, oh. een pc, een magazine. Nou, dat is dan even Belgisch, maar dat zal niet zoveel uitmaken, neem ik aan. Oh, dat is de verkeerde bord, mediawijsheid. En dan zeg je YouTube. Ik voeg toe. Nou, dan kun je op YouTube gaan staan. En hier zie je een bijlage, kun je eraan vastkoppelen. Uh, je kunt de link eraan vastkoppelen, zie je, van Google Drive. Maar je kunt ook uh, de link bewaren van YouTube. En het mooie is dat hij meteen even het filmpje laat zien. Zo. Uh, kennisnet, je zegt hier bronnen van kennisnet verzamelen. Nou, dat kun je dus samen doen met jouw collega's. Uh, hier heb ik een bron. Kopiëren. En uh, even terug. En dan zeg je oké. Okay. Bron 1, hop, bewaren. Ja, dus zo kun je samen eigenlijk vooraf het project een aantal bronnen verzamelen die je gaat gebruiken. En uh, YouTube, zoals je ziet, kun je gebruiken. Je kunt er nog een label aan vasthangen. Uh, bijvoorbeeld uh, groen zijn hele waardevolle bronnen. Uh, Mediawijzer.net. Nou, dat uh, is ook een hele waardevolle bron. Maar je kunt ook zeggen, nou, uh, we hebben ook wat, wat dubieuze bronnen, die kun je bijvoorbeeld een andere kleur geven. Dus zo kun je ook binnen jouw kaarten uh, labels gebruiken om bepaalde waarden eraan toe te kennen. Of bepaalde prioriteit. Nou, uh, stel dat je acties zegt vooraf. Wat kun je dan uh, doen? Uh, dagindeling bijvoorbeeld maken. Voeg toe. En uh, wat ook fijn is om te weten dat je een checklist kan maken, dagindeling, voeg toe. En dan zeg je bijvoorbeeld startfilmpje, gezamenlijk, al oh, gezamenlijk, voeg toe. Uh, stel dat je zegt daarna discussieforum wil je organiseren. Je kunt ook meteen natuurlijk een naam eraan koppelen. Anja, voeg toe. Uh, daarna ga je een workshops organiseren. Workshop film maken. Petra, voeg toe. Zo zie je dat je met een checklist kunt werken. En als die checklist klaar is, kun je daar een, een, ja, een vinkje aan geven. En dan zie je oké, hey, uh, we hebben nog een aantal dingen te doen. Maar we zijn al goed bezig. Dus zo kun je eigenlijk heel fijn uh, jouw project mooi vormgeven. En uh, als iets klaar is, uh, stel dat je uh, Forum Leider uh, gevonden, voeg toe. Nee, Forum Leider, dat doe ik eigenlijk verkeerd. Stel dat je het verkeerd doet, klik je even hier op het potloodje. Sorry, uh, Forum Leider Zoeken extern. Nou, stel dat dat gedaan is, dan doe je dat op dan. Dus zo kun je eigenlijk binnen jouw kaarten kun je ook nog een prioriteit aangeven. Kun je het wisselen. En alles wat klaar is, kun je dan in het mapje dan zetten. Dus zo kun je fijn op een goede manier jouw project samen met je collega's vormgeven.